Jij mag de spits afbijten. Heb je daar nu stress voor? Nu op dit moment nee. nee. Ik vermoed dat het morgen uh, maar iets anders zal zijn. Mm -hmm. Zo het moment vlak voor, voordat je op dat podium gaat. Ja. En dan gieren de zenuwen wel door je lichaam. Geloof ik. Je gaat nu een, een klein minuutje je slammen voor ons. Waarover? Dat is een... Uh, oh, het gaat over... <laughs> uh, Oei, of moeten we het luk. gewoon in het midden laten? Ik ga gewoon, ja, het gaat, het gaat hm. heel duidelijk worden waarover het gaat. Dus slammers, poetry-slammers, Die hebben geen beat of zo nodig. Dus nee. ik maak het nu volledig stil en ik laat het volledig aan jou. Ze zeiden, politici geven niet om ons. Het soort zin dat voorbij voorbijloopt en mij achtervolgt. Want ik weet het wel, maar mijn reactie is niet veel soeps.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 Maatschappelijk en politiek geëngageerd, dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Gentse mobiliteitsplan en... <lacht> nou, is over nagedacht, hè. Ik, heb me... ik werk eigenlijk maanden en ik denk dat ik dan voor iedereen zo'n beetje spreek. Uh, er is heel, heel veel werk in zo'n één tekst van drie minuten. Ja. En heb je nu al dan een stukje verklapt, zeg maar, van wat je zaterdag gaat brengen? Als ik in de derde ronde geraak, wel, ja. Oh, lalalalalala. <lacht> Daar kunnen Lisette en Giovanni op inspelen, hè. Weet dat goed, hè. Toch? Hey, ja, absoluut. Ze zijn welkom. We uh, babbelen over zorgen op het podium.